Hallo iedereen, het is super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Ja, Op Noralia kanaal. Ja, yeah. we gaan vandaag shoppen en nog heel veel leuke dingen doen. Dus Het is nu nog maar 11 uur, Ik kwam voor 11 ongeveer. Ja. En... en we nemen jullie vandaag lekker mee. Dus vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal en op haar kanaal. En geef deze video alvast een dikke link op. En ja, we gaan shoppen. Ja, we zijn naar de post geweest. Ja, En we hebben ja. net iets op de post gedaan. Oh, wat gaan we nu doen? We gaan naar de beep als die open is. Ja, en dan gaan we shoppen, dus we nemen jullie met alles mee. We zijn bijna bij de bieb. Kijk, het is hier. Ik loop in natuurlijk een DSL maar... Ja, dat is die. Ik ben de bieb. Dus nu we op. zijn er. Hi. Ja, het is super groot. Ja. Nu naar binnen. Is die open? Oh. Ja. Oké, maar nu moet te stil zijn. Ja. We hebben net een broodje op, de foto komt hier in beeld en nu gaan we dit heel lekkere milkshake opdrinken. Het is bananenmilkshake en die is super super lekker. Ja. En we gaan nu ook richting huis wandelen en gaan nog TikToks maken en zo. En er is aan werkingboxen, ja. Dus, en om ja. de spullen wat we allemaal hebben gekocht. Ja. Kijk okay, hier zijn we nu, ik weet niet of mensen dit kennen. Oké, okay, we zijn nu onderweg naar huis en voor de mensen die jij wonen moeten we deze plaats echt wel kennen. Ja. Zeker. Raad maar waar we zijn. Wacht. En als dit gaat, dan een, krijg, je, krijg je een kortingscode een, bij ons allebei. Ja, dus we zullen jullie een tip geven. Hier zijn wij. Maar zet het niet in de reacties. Jawel, zet het de... wel gewoon in de reacties. Nee, want dan kan de andere mensen het toch zien? Ja, maar wie gaat dat nu zien? Waar moeten mensen anders zijn? Een DM. Oké, okay, ja, stuur ons maar een DM. Als je weet waar we zijn. Dus hier zo. Komt hier op Instagram wat in beeld. En dan zullen we zeggen of het goed is of niet. En als het goed is, dan krijg je 10% korting. Bij ons allebei. Dus ja. We zijn allebei een DM. We zijn nu onderweg naar mijn huis. En misschien ook nog wel een klein extra erbij. Yay. En we gaan direct ook een shoplog doen, want we hebben heel veel geshopt. Ja, ik heb een hele zak vol hier. En ook, uh, we gaan ook nog onze rasenwerking unboxen. Dus dan zien we jullie zo terug. Ja. We zijn weer terug en we zullen eerst een shoplog doen voordat we de rasenwerking gaan unboxen. Ja. En Althans, hebben we ons niet gekocht. Ja. Oké, okay. okay. ik ga even wat snoep. Ga eentje pikken. Ja. Yes. Dus, dit hebben we hetzelfde. En we hebben nog één ding hetzelfde. Voor was rest niet meer. <laughs> Dan hebben we allebei twee t al kalenders gekocht. Heel leuk. En wat heb je nog gekocht? Oké, okay, die kan niet plaatsen, dus ik ga mm -hmm. eerst doen. Ik heb deze twee leuke bakjes gekocht. Dat is een groot blokje, een klein bakje. Eentje voor een sticker rollen, En eentje voor mijn touw. En natuurlijk met een de extra erop. Dat was het wat ik heb. Ik heb twee bakjes. Twee bakjes. Ik heb uh, een cadeautje voor mijn boordjes en verjaardag. Ik weet dat een boordje video's niet krijgt. <laughs> uh, en dan heb ik zo'n kralenbak. Heel leuk. En als laatst heb ik een schriftje voor een teliëren. Want ik had ze geen persoonlijk schrift. Toppie, dat was uit altijd haalde kort. We hebben niet super veel gekocht. Ik kom vooral grote dingen. En dat is wel echt nodig. En dan gaan we nu ons. Ik ga en een unboxen. Ja. Die ligt hier. De volgende heb ik echt ingebracht voor Lisa, dus... Ja, die kreeg ik. En dan krijg, je krijg je deze. Die die deze. Okay, ik deze. Deze, oké, we zullen die maar open doen dan hè? Ja. Kijk hoe leuk. <laughs> Daar valt ik op met die. Oh my god, allemaal fritsels. Okay, ik ga dat openmaken. Ik, ga dat, ik zal dat zo open doen. Die kunnen mensen niet open. En waarom? Grote, het is een groot omdat je gewoon komt dat je daar Ik kan ook zo gooien en dan is je zo, zo film in een Ik kan ook. Oké, drie. Oei, moet ja, ik wel allemaal opvangen? Ja, jullie doen. Drie. Oké. We gaan het niet uitknippen, dat is gewoon grappig. Ja, nee, dat gaat vooral uitknippen. Nee. Oké, wacht. Oké, okay, kijk hoe schat ik dit is. Allemaal frutsel bij mij. Oké, okay, we zullen de mag gaan uithalen. Ja, wie begint. Ik zal beginnen met het extra. Dit is ook extra nee, dit is een extra. -tje. Dit was. Dit is gewoon dat? een cadeautje van mezelf. Oh, schattig. Ja, daar zien we. Open dit als het staat bent. Er stallen briefjes in met dekjes, mag je die nu niet openen. En nu er twee bandjes in en jij krijgt eentje en ik krijg eentje. Yeah. Ik ga die even open dan. Er zitten twee bandjes in. En er zitten twee heel schattige armbandjes in met lof erop. Maak het zelf alsjeblieft. Oké, okay, dan. Zie het de schattige bandjes? Dat is een cadeautje. En dan hier nog die kaartjes. Idee, stiler. <laughs> Volgens mijn idee, maar die had ik al een u gegeven. Ja. Oké, dat was wel mijn eerste. Oké, okay, dit extraatje? Nee. Nee, nog. Dat is extraatjes in Wat? Een extraatje is groter dan mijn mezelf. Ja. Oké, hier is het zakje. En daar gaan we als eerst. Een super leuk en schattig pantallaartje uit. Van even overwoorden, super leuk en schattig. Dan heb ik leuk wat Polymere kralen. Ja, je zijn dus verrassingen gegeven. Ja, ik was ook schrik. Oh, je wou je niet laten zien. Dan heb ik hier, zijn dat 55 parel? Nee, zijn er 52. Hoe ik er zo weinig ja hè? Want het zijn er al 52. en zijn 52 parels. Uh, Buigringen. Polymerkralen. Confetti in het blaad. Dit zijn... Uh, Rangstukjes. Oké, okay, dan zal ik dit openmaken Zet hier ook een extraatje bij. Ja. Oké, okay, dan is het heel leuke pakketje. Ik zal het openmaken. maken. Eigenlijk... Het eigenlijk echt zo zin om zo schattig in te pakken. Hmm. En je is hier kapot. Ja. <laughs> dat is maar niet Oké, okay, als eerste. Ik stik in de lucht. Is als dat eerste niet zo. zie ik hier een heel lief visitekaartje. En dan krijg je een een met visitekaartje. Dit. Dan hier zitten. Hoe zei ik dit? Letterbedels in. En um, zo een beerhangertje. Dat ik besteld. wordt dit is extra chur. Ja. Dit is extra shirt. Maar Even ik zal de rest laten zien. En noem het zo. Dank je Dat is het dan. Ja. Yeah. Yeah. Dan heb ik hier bloempolie En smileys. Echt super schattig. Ja, ik vind het heel schattig. Alleen dit vind ik een beetje eng. Als <laughs> <laughs> altijd dat er één eng is, maar ik heb het echt wel random gepakt. Oké. Okay. Ja, nu moet je laten zien wat jij hebt en nu extra En wat ik de mening ook zie. Nee, extraatje is dus groter als. Ik heb dat kaartje bekijken, hè? Oh, een kaartje. Dus hier is een extraatje en hier is een kaartje. Combine Focus on what you can control. Let niet op mijn kapot Engels. And let go of what you want. Nogalipa. Nee, yes, let's is what you can. Let's see. Oh, oh waar see. zit jij in wie? <laughs> Heel ja, schattig, Oké. Okay. Maar jullie wel doen, of wil jij het doen? Ja. zal ik eerst doen? Schiet. Oké, ja, is super schattig. Ik ben benieuwd wat dat eigenlijk nu is. Als eerste doe ik hier één zakje. in een eenzaam zakje. <laughs> Confetti. Stickertjes. En wat rendem. Polymeergekraal en bedeltjes enzovoort. Dus dat was mijn extra -tje. En Dat heb ik mee extra. En ik weet echt niet wat het is. Als open het wel hoor. Oh, wat dat is. Oh my god. Oh, ik heb je nog niks komen in een, een Mexico, bakje, hè. Natuurlijk, één extra. Dan heb ik hier zo'n bakje met parels in. Ja, dit was alles. Dit was heel onze unboxing. Oh, die zit heel mooi. Dus kom op, op het einde van deze video ook nog leuke video's dan in beeld van hoe het er allemaal uitziet. Maar we nemen jullie zelf mee als we nog iets nuttigs gaan doen of iets leuks. Dus ja, top We zijn al even verder en hebben heel wat TikToks gemaakt. Ja. We kunnen die waarschijnlijk helaas niet in deze video zetten wegens copywriting. Maar ja. sommige kan je misschien zien op ons account. Ja, dit is ons TikTok-account. Dus ja. En wat gaan we nu nog doen? Uh... Ik weet niet wat gaan we gaan doen. We zien nog wel. Ja, we zien nog wel. We zijn al weer een tijdje verder en we zijn nu sieradjes aan het maken. Ja. Ja, maar we gaan de vlog alvast al, al afzuiten, want we gaan toch niet meer veel doen buiten sieraden maken. Eerst gaan we laten zien wat ik al heb gemaakt. Ja. Oké, okay, wat heb je allemaal gemaakt, Lise? Ja. Waar um, oh, is die ketting? Ja, ben ik ben nu bezig aan die ketting daar. Deze. Um, Dat is een kleine this, sneak peek. Deze is al af. Kijk hoe leuk. Wacht, toe. Dat is met deze kraaltjes gemaakt. En ik ben nu deze armband maken. Deze armband met die drie kleurtjes. Echt kijk tof. Dus dat zijn we allemaal bezig op dit moment. Maar we gaan deze vlog afsluiten. Ja. Dus we willen jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En hopen, ja. hopen jullie snel terug te zien in een volgende video. We gaan voor het hoeveel likes. Ehm, 10. Oké, we zullen voor 10 likes ja. gaan. Dus beter lukt dit gewoon. En dan komt er zeker een nieuwe vlog online. Ja. ons! Doei. Doei.